Vandaag zijn we hier bij een in winkelcentrum Stijn voor, de, voor het grote Sinterklaasfeest. Sinterklaas is aanwezig met al zijn pieten en Sinterklaas uh, gaat zitten in het winkelcentrum op een hele mooie grote stoel waar kinderen gratis op de foto kunnen. Verder kunnen kinderen chocoladeletters komen versieren en kinderen kunnen deelnemen aan het uh, grote pietenparcours. Als ze al die activiteiten hebben gedaan, krijgen ze uiteraard een diploma mee. Met dat pietendiploma kunnen ze thuis papa, mama, opa en oma laten zien wat ze hier allemaal in winkelcentrum Stijn hebben beleefd. De Sint zit elk jaar weer te denken wat hij de kinderen zal schenken, maar die arme Sint krijgt nooit eens iets. Dus draaien we het om. Grijp je meester of je juf. Met z'n allen op een rijtje. Kom, let nu goed op. Ik heb een idee. We een, nee, een idee. Leuk dat voor de zin la la la la la la la voor de scene. la la la la la la voor de voor la la la la la Een dansje voor de la la la la la oh, la la